via Don Bosco en het School voor School-project um, kan ik eigenlijk echt de leerlingen zo wat op een positieve manier zo wat wakker schudden en tonen van kijk, dit speelt er zich eigenlijk af in de wereld. We vonden het superplezant, maar ja, redelijk oneerlijk. Onze klas doet. Um, volksspelen en een um, internationale eetdag.